Het is vandaag 1 september en dat betekent dat meteorologisch gezien de herfst van start is gegaan. Maar van wisselvallig en herfstachtig weer is voorlopig nog zeker geen sprake. Vandaag weer een zonovergoten dag met af en toe wat wolkensluiers. levert wat van die mooie veerachtige structuren op. En er komen ook stapelwolken tot ontwikkeling. Dat rustige zomerweer, dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied, ligt met de kern boven de Noordzee, verandert eigenlijk niet al te veel van positie. Ten zuiden van ons, boven Frankrijk en de Golf van Biscay, komt wel een lage drukgebied tot ontwikkeling die zich wat meer naar het noorden gaat verplaatsen. En op de langere termijn moeten we dit lage drukgebied in de gaten houden, ligt ten westen van Ierland. Maar als die zich wat meer naar het oosten gaat verplaatsen en ook de fronten die bij dat lage drukgebied horen, kunnen bij ons op de langere termijn wat meer buien in de weersverwachtingen gaan introduceren. Daar is vanmiddag nog geen sprake van, we hebben te maken met een matige oostelijke wind, windkracht 3 of 4. En daarnet aan de noordkust is de lucht wat vochtiger en daar kunnen wat stapelwolken tot ontwikkeling komen. En door dat lage drukgebied boven Frankrijk krijgt het zuiden van het land met iets meer sluierbewolking te maken. Maar daar schijnt de zon nog wel makkelijk doorheen. Temperatuur daarbij zo'n 22 graden vlak aan zee, tot zo'n zomerse 25 of 26 graden in het zuiden en oosten van het land. Komende nacht gaat de wind wat liggen en die stapelwolken verdwijnen. Breedste opklaringen dan ook in het noorden en oosten. Ik heb hier 11 graden als prikwaarde gezet, maar op meer plaatsen in de buitengebieden, als de wind even wegvalt, kan het afkoelen richting 10 graden. Vooral in het zuiden dus die wolkensluiers, daar zo'n 13 tot 15 graden. En het zeewater is zo aan het einde van de zomer behoorlijk opgewarmd, dus pal aan zee is het maar een graad of 16. Morgen houden we met die oostelijke wind te maken, wordt de aangevoerde lucht ook behoorlijk droog en dan kan de temperatuur met volle instraling van de zon nog wat verder oplopen. In het uiterste zuiden een maximum temperatuur van 27 graden, in het noorden en midden zo'n 24 tot 26 graden. Opnieuw in de loop van de dag wat stapelwolken, wat sluierwolken, maar ook dan weer flink wat ruimte voor de zon. Het weekend houdt dat hoge drukgebied nog zijn invloed, beide dragen overwegend droog, maximum temperatuur zo rond 25 graden, regionaal dus zomers warm. De wind draait geleidelijk wel iets naar het zuidoosten. en dat betekent dat het maandag weer een stukje warmer kan worden, maar door dat lage drukgebied in de buurt van Engeland neemt de kans op buien wel wat verder toe. De temperatuur blijft daarbij vrij hoog.